Dit is de Mark 1 van Montana. De Rolls Royce onder de blenders. De meest geavanceerde blender die je kent. Hij is specifiek ontwikkeld. De techniek komt uit Californië. Het design komt uit Italië. En ik vind het een hele stoere motor, hele stoere basis. Kijk eens wat een stoer model, stoere machine. De kan is van Tritan gemaakt omdat glas niet bestand was tegen deze krachtige motor. Speciale kan van Tritan ontwikkeld. En dat is acht keer sterker dan gewoon plastic en BPA-vrij. Hij heeft verder 1680 watt vermogen en hij draait meer dan 30.000 toeren. De basis is heel erg stabiel. Hij is zo stabiel dat deze rubberen mat alles is wat hem vasthoudt. En wat verder heel uniek is aan deze Blender is dat hij 10 snelheden heeft in plaats van 6. En die snelheden kun je handmatig omhoog en naar beneden brengen. En ook de tijd kun je handmatig verlengen en verkorten. Verder heeft hij 6 voorkeuzemenu's. Hij heeft een menu voor groenten. Er zitten een op zoals voor saus, voor smoothies. Wat helemaal uniek is, je kan er een warme soep in bereiden. Als je het soepprogramma kiest, doet alle ingrediënten in de kan. Zet het soepprogramma aan en in acht minuten heb je een heerlijke warme soep die je meteen uit kunt gieten en op kunt eten. En om te demonstreren dat ieder programma zijn eigen variabele toerental heeft, druk ik even op een willekeurige knop, notenprogramma. Wat verder uniek is aan deze blender, is het mes. Speciaal uit Japan. Een, uh, komt uit de samurai fabriek is mij verteld. En dat mes bestaat uit één stuk en dat draait zo snel dat alle cellen verpulverd worden. En alle vitamine en enzymen meteen in de sap terechtkomen. Wat zo goed is voor je gezondheid. Dus, dit is de Montana Mark 1 en is voor mijn gevoel de beste blender die je kan kopen.